Hé, hey, Sintje! Niet trappen, Sintje. Hé! Hey. Oh, Mascha. Kijk eens. Oh, Mascha. Kom maar. Dan staat alles allemaal voor Sintje. Je hebt alles opgegeten, Mascha. Hé! Hey. Hé! Hey. Hé. Hey. Hey. Hey. zijn weer dicht. Hey ja Hey Mascha Sintje Mascha hey.